Emergency from Blythe Papino. And Douglas, we are coming in South African's Elite. We have all been arguing, and love. now we're. Really Emergency from Blythe Papino. Yep, thank you very And uh, now we sing and a new from Mai. Uh, and now our love is stronger than our fear. And um, now that we sing Justicia Climatica. And now our love is stronger than our fear and justicia climatica. Will you leave me a letters? <laughs> yeah, good, good. Okay, we we'll sing Not a little bit. Not a little yeah. um, um, um, we are coming up here. Yeah. Yeah. yeah. Off the earth is our mother. Off the earth is our mother. Oh, yeah. Yeah. Okay, that's our mother. Okay, bye! Take care. Ontzettend bedankt. Dat was de Beautiful Trouble Choir. En die gaan vandaag met ons uh, het hele programma door en ons vergezelen met mooie liedjes. Afgelopen maand stonden ze nog bij een Shell-pompstation te zingen dat uh, in de grond moet blijven. En vandaag uh, brengen ze wat activistische, mooie, uh, muziekrijke energie mee. Uh, ze komen zo terug in de pauze en helemaal aan het eind van het programma. Dus een virtueel applaus voor de uh, Beautiful Trouble Choir. Dank jullie wel en tot zo in de pauze. En hallo allemaal, welkom bij alweer een volgende aflevering van Klimaatstrijd in crisistijd. Een uh, panelreeks die is opgezet door een coalitie vanuit de klimaatbeweging om na te denken en verder te werken aan actie in deze tijden. En, um, Vandaag hebben we weer een ontzettend mooi programma voor jullie in elkaar gezet. Uh, we beginnen met een panel. Uh, drie hele interessante sprekers vandaag. De vierde heeft helaas moeten afzeggen, maar dat geeft ons uh, iets meer tijd om uh, het gesprek... Uh, uitgebreider te voeren en hopelijk ook met jullie uh, inbreng. Uh, vervolgens hebben we weer een muzikaal intermezzo. Daarna een uh, gedeelte waarin we onder andere ook met uh, vragen vanuit jullie aan de slag gaan. En polls, dus blijf vooral met ons en uh, stem ook vooral mee. Dat is heel interessant om te zien waar we met z'n allen staan en hoe we het gesprek verder kunnen inrichten. En stel je vragen vooral via de Q&A optie, via Zoom. Uh, daar kun je ook stemmen op verschillende vragen. En aangezien de tijd helaas beperkt is en jullie altijd hele interessante vragen hebben, uh, vraag ik jullie ook om uh, te stemmen op de vragenlijst. Uh, door aan te geven welke vraag je graag beantwoord wil zien uh, kan ik daar rekening mee houden en dan selecteren we wat jullie graag uh, gehoord willen hebben. en uh, nou ja, Dan gaan we een mooi gesprek aan met z'n allen Dat doe ik vooral mee, ook via de chat Dat houden we ook allemaal in de gaten en uh, voor je het weet zijn we alweer aan het eind van het programma. En, uh, ik ben heel blij dat jullie met mij zijn. Mijn naam is Kothar Boesaliekt. Ik ben jullie host voor vanavond. En ik heb een uh, mooie set uh, aan gasten vanavond. Uh, de eerste die we gaan spreken is uh, helemaal vanuit België. We gaan over de grenzen vandaag. Uh, Bram, Bram uh, Michielsen. En uh, Bram die heeft uh, vorig jaar, heeft hij uh, zowat uh, elke week uh, een tijdje achter elkaar gestaakt. Met hem tienduizenden uh, scholieren in België. En, uh, Vandaag gaan we horen hoe dat was, wat we daarvan kunnen leren en wat we misschien ook als klimaatbeweging hier anders zouden kunnen doen. Uh, vervolgens spreken we John van Mullum, die is uh, campagneleider bij de FNV. Die is ook betrokken geweest bij de klimaatmars afgelopen jaar. En uh, vanuit de vakbond worden wat vaker ook stakingen georganiseerd. Dus we zullen ook uh, nader bespreken wat we daarvan kunnen leren en uh, hoe we daarin verder kunnen gaan. En dan hebben we Janneke Prins. Janneke Prins is sinds 9-11 politiek actief. En dat doet ze bij de internationale, internationale socialisten. En uh, van daaruit is hij ook betrokken bij het... Uh, Global Eco-Socialist Network. En ze is ook... Um, betrokken bij Maastricht... voor Climate. En met haar... gaan we het hebben over... Um, hoe we dus op verschillende niveaus... Uh, die klimaatstakingen verder kunnen doorzetten. En uh, nou ja, we hebben dus iemand uit... België. We hebben John uit... Oh, ik weet even niet uit het hoofd waar John ook alweer... vandaan komt. Uh, ga je het vertellen? John, wat was het ook alweer? Uh, uit Den Haag. Oh ja, de Naag. Nou, we hebben een Hagnees, we hebben een België in de groep en iemand uit Maastricht. En uh, laat vooral ook weten waar jij zelf uh, vandaan uh, komt. We hadden vorige keer mensen uit het Verenigd Koninkrijk, uh, vanuit Duitsland als ik me niet vergis. We hadden ook wel eens iemand uit Zweden. En zeg vooral ook even gedag, dat is gezellig in de groep. En, uh... Doe vooral mee met het gesprek en um, laat ook vooral weten waar je zelf mee bezig bent. Want er zijn in deze chat ook mooie dingen ontstaan, initiatieven, uh, ideeën voor acties. Dus zie het ook als een plek om lekker samen te komen met uh, mensen die het uh, klimaat uh, goedgezind zijn. Um, goed, dan uh, rest mij niet veel meer dan het programma te introduceren. Um, we hebben gezien dat, uh, de, de, dat wereldwijd uh, vele scholieren de straat op zijn gegaan en uh, zijn gaan staken. Dus uh, niet werk zijn gaan neerleggen, maar het uh, schoolwerk zijn gaan neerleggen. En op die manier uh, is het hen gelukt om uh, uh, het klimaatthema hoger op de agenda te krijgen. Uh, maar het was ook een nieuwe manier van uh, staken, of een nieuwe manier van actie voeren, namelijk de staking. En de vraag is, zou het ook mogelijk zijn om een staking ook voor werkende mensen wat meer als middel te gebruiken? Uh, afgelopen jaar um, is dat ook onder andere gedaan met de klimaatstaking. Uh, is dat een ontwikkeling die we verder door kunnen zetten hier in Nederland? Uh, wat zijn daarin de uitdagingen? Wat zijn daarin de kansen? Uh, dat zijn onder andere wat vragen waar we het vandaag uh, verder over zullen hebben. En um, het leuke is dat we dus uh, daar uh, bij Bram uh, mee beginnen. Uh, Bram. Kun jij even jouw camera aanzetten? Ja, heel tof. Ja, en als je ook even unmute, dat uh, is fijn voor het gesprek. Dan kunnen we meteen uh, het gesprek in. Hé hey Bram, uh, voor we beginnen, ho hoe oud ben jij en hoe lang ben jij actief? Um, ik ben zelf 18 jaar en ik ben ondertussen al uh, twee jaar actief in de klimaatbeweging. Oké, okay, dus op je 16e dacht je van, hé, hey, uh, wij moeten even de wereld redden. Ja, ik was altijd al um, heel erg actief op sociale media voor, uh, um, met de klimaatbeweging. En op mijn 16 was ik eindelijk genoeg om vrijwilliger te worden bij Greenpeace. Dan ben ik dat ook gedaan. En dan, wanneer dat de schoolstaking begonnen op mijn 17e, ben ik ook actief geworden bij Youth for Climate. Oké, okay, tof. Hey Bram, um, afgelopen jaar was natuurlijk bijzonder, want um, onder andere vanuit uh, Greta's initiatieven is wereldwijd heel veel gestaakt. En kun jij ons een beetje meenemen naar um, uh, hoe dat is gegaan? Hoe zet je zo'n beweging op, onder andere, vanuit België? En hoe krijg je mensen mee, zo massaal en succesvol? Uh, um, hoe dat het eigenlijk bij mij is gegaan, waarom dat ik naar die Eerste Mars ben gekomen. Dus ik had natuurlijk dat filmpje van Anouna gezien en zij Pop om op straat te komen. En ik had gret al, um, ik had er al van gehoord naar die acties, maar ik wist niet echt dat dat mogelijk was om een schoolstaking te doen. Ik had altijd zo'n beetje twijfel. Zou ik dat wel doen? omdat ja, Dat heeft toch wel risico's. Maar toen dacht ik van ja, als zij het doen, dan kan ik niet achterblijven. Dus ik ga ook gaan. En we waren daar ineens op dat plein um, met 3000 mensen. Um, met allemaal jongeren die dat zeiden van waar dat we nu naartoe gaan met ons klimaatbeleid. Dat slaagt helemaal nergens op. Onze Belgische politiek als er al is, um, Die was helemaal niet juist uh, aan het handelen. En dat gaf zo'n energie om te voelen van. Dat, dat, dat ik niet de enige was met die zorgen, omdat in mijn eigen omgeving, ik zit nogal in een conservatieve omgeving, hadden niet veel mensen dezelfde zorgen. Maar dat gaf zo'n energieboost dat we met zoveel mensen waren, dat ik dat ook elke week ben blijven doen. En elke week, tot een gegeven moment, bleven er maar mensen bijkomen. En uh, het is denk ik die energie en dat gevoel van eindelijk het klimaat uh, in de actualiteit te brengen, dat dat voor heel veel uh, jongeren de energie gaf om daar naartoe te blijven gaan. Maar de moeilijkheden komen natuurlijk pas achteraf als je, als, uh, als je zoveel weken op straat bent gekomen en als je klimaat op de agenda wilt blijven krijgen. Mm -hmm. En uh, Nina die zegt in de comments uh, wat bijzonder om er helemaal vanaf het begin uh, bij te zijn. Um, kun je ons een beetje meenemen in, in hoe jullie zijn gegroeid als... Uh... Als Youth for Climate in België ook. Van, uh, nou ja, er, er is een soort passie en een soort gevoel van we moeten iets. Maar hoe geef je daar vorm aan en hoe organiseer je dat? Well, dat was een heel lastig proces. Um, ik zat zelf nog niet in de kerngroep vanaf de eerste mars. Want bij uh, een beweging um, loopt allemaal heel organisch. Maar ze zijn dus gaan beginnen zien. Van, ze zagen dat er zijn zoveel jongeren op de straat En de boodschap die de Greta Thunberg ook is. van Wij zijn jongeren, wij zijn geen wetenschappers. Maar wij zien dat er iets mis is. Um, dus wat wij dachten, van we hebben nu dit podium gekregen, we kunnen nu zoveel mensen bereiken. We zetten een panel op met al die wetenschappers. Dat waren een tientallen wetenschappers die dan een, uh, die dan een panel hebben gemaakt van wat moet er in België gebeuren om klimaatneutraal te zijn en in lijn te liggen met het klimaatakkoord van Parijs. En dat hebben we gedaan dan. En dan, daarmee zijn we naar alle partijvoorzitters geweest in België en zijn we daar gaan overhandelen. En zo hebben we ons, beetje, ons concreet onze eisen Um, verenigd en onze beweging wat meer legitiem gemaakt. En voor de rest zijn we proberen te gaan zien hoe kunnen we onze beweging gaan structureren. We hebben lokale groepen opgestart um, die dan mee gecoördineerd worden door een nationaal team. Um, zijn, we zijn constant ook bezig met de manier van hoe kunnen we onze structuur verbeteren, hoe kunnen we daarin verder gaan. Maar natuurlijk, we blijven jongeren. Um, we zitten ook nog allemaal op school. Dus voor ons zijn allemaal vergaderingen na school. Um, dus er gebeuren ook wel heel wat fouten. Um, maar stapje bij stapje leren we uit het proces. Mm -hmm. En uh, om nou te voorkomen dat de mensen die nu aan het luisteren zijn dezelfde fouten maken, die natuurlijk uh, ontzettend ook aan de slag gaan met uh, stakingen. You know. wat, wat zijn de grootste lessen die jij mee zou kunnen geven op basis van de ervaringen die je hebt opgedaan? Um, lu luister naar de mensen die het al eerder hebben gedaan. Um, er zijn zoveel bewegingen op gang gezet. En dat niet alleen klimaatbewegingen, maar ook de mensenrechtenbewegingen. Je hebt nu ook Black Lives Matters. En dat zijn allemaal bewegingen die daar ervaring mee hebben, die door hetzelfde proces zijn gegaan. Greenpeace is ook zo opgestart. Luister naar hun. Natuurlijk, je moet niet hun eisen overnemen, want je hebt je eigen eisen. Ze kunnen natuurlijk samengaan. Maar vraag hoe dat je intern kunt organiseren en hoe dat je daar het beste mee omgaat. Dat is de grootste raad die ik kan geven. Ja, en kun je het misschien ook concreet maken, van wat, wat is een les waar jullie heel veel aan hebben gehad, door dus te kijken of door zelf een keer een fout te maken? Um, zie de dingen, want als je een beweging opstart krijg je ook heel veel kansen, en zie ze niet als een persoonlijk privilege, um, maar zie ze als, als werk, als iets dat je moet doen, want in uh, België zijn we een beetje kapot gemaakt door de media, en dan maakt je groep intern ook kapot, en luister niet te veel naar al die haatcommentaren, en laat je niet te veel verdelen door de media, en zie dat je een hechte groep blijft. Zo mm -hmm, mm -hmm. is ook het sociale component hè? In, in het werk wat je aan het doen bent en het uh, strijden voor een hoger goed. Dat is ook een interessante, dat je niet verzandt in de structuren en, uh, ja. en de acties. Yeah. Ja, want je bent zoveel bezig dat je na een tijd um, vergeet voor jezelf te zorgen en dan word je ziek. En dan... Er zijn letterlijk jongeren die dat bij ons ook een burn-out hebben gekregen en dat zijn zaken die dat je echt moet vermijden. Ja, yeah. want, want hoe oud zijn de jongste jongeren bij jullie actief? Um, in de beweging, toen dat beweging was opgestart, waren de jongste 16, 17 jaar. Maar er zijn nu ook jongeren uit 2005 die dat er zijn bijgekomen. Dus ik ben niet zo heel goed in hoofd rekenen, maar er zijn dus ook 14 en 15-jarigen bij. Ja, ja, ja. Nou, dus, dus een van de risico's, dus nog even los van het wettelijk, is dat je er, um, als je persoonlijk raakt. Dat je dus inderdaad misschien een burn-out krijgt en dat je grenzen kunt bewaken. Maar je gaf net ook aan het begin van het gesprek aan dat... Um, voor je actief werd, dat je je nog afvroeg of je dat nou wel weer moest doen... Uh, en hebt nagedacht over potentiële risico's... Uh, kun je dat concreet maken en aangeven wat dan toch de doorslag was... om wel in actie te komen? Want uh, dat is denk ik ook een soort boodschap naar iedereen die twijfelt... van hé, hey, durf ik wel te staken? Wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt? Welke antwoorden vond jij die wel overtuigend waren... om toch uh, keer op keer uh, dezelfde keuze te maken en wel die risico's te lopen? Um, de risico's die dat ik heb genomen op het moment um, dat, we, dat, dat ik het uiteindelijk wel deed, is omdat er heel veel media-aandacht was. En dat ik zoiets had van: als het nu niet gaat gebeuren, dan gaat het waarschijnlijk niet nie gebeuren of veel te laat. Nu is het eigenlijk ook veel te laat. Um, dus dat was voor mij een, het gevoel van een groep en er niet alleen voor te staan en dat er meerdere jongeren zijn. En als er één iemand risico's loopt dat iedereen dat wel zal lopen. En, dat was het probleem een beetje ervoor, dat klimaat echt totaal niet besproken werd. En als er iets zou gebeuren, ja, dan was je gewoon iemand die dat spijbelde. En dan kunnen ze je veel makkelijker straffen of, um, of je schorsen, terwijl dat, dat niet mogelijk is, omdat we nu echt mijn groep waren. Um, het is ook een zwaar beladen thema. Dus stel dat ze dan jongeren die dat opkomen voor hun toekomst straffen zouden geven, dat zou heel bizar zijn. Dus dat was wel voor mij iets dat ik weet van ik doe iets wat niet mag. Maar omdat het heel legitiem is, ook omdat er zoveel media aandacht was, wist ik dat de kansen klein zouden zijn dat er echt van de overheid uit zware straffen zouden komen. Mm -hmm. En uh, je gaf net al aan dat het belangrijk is om, uh, om je heen te kijken als beweging of organisatie, en te zien wat anderen doen en wat je daarvan kunt leren. Uh, hebben jullie ook heel uh, specifiek um, met Belgische vakbonden samengewerkt of, uh, of, of daarbij uh, gevraagd hoe zij dat doen? Ja. Um, net zoals we met iedereen van het middenveld hebben gepraat, met andere NGO's hebben wij ook met vakbonden gepraat. Omdat natuurlijk vakbonden... Um in België toch, die strijden ook voor een betere omstandigheden voor werkgevers en voor bedrijven en dat dat beter werkt. Dus daarvoor heb je ook, in uh, de klimaatstrijd, ook al is nog niet iedereen daar even van hard op de hoogte niet, elke vakbond um, gaat daar ook mee samen. Dus we hebben zeker samen gezeten. Um, voor bepaalde marsen is er ook samengewerkt. Um, maar er zijn ook nog wel verschillen, dus um, de samenwerking is ook wel beperkt gebleven. Um, maar we zitten zeker regelmatig samen en we bekijken wat we samen kunnen doen. Mm. En, en hoe zou jij idealiter willen dat die samenwerking is met de vakbond? Want we hebben het vandaag heel specifiek over staken en het bundelen van krachten. Dus stel je zou een wensenlijst uh, mogen opgeven. Wat zou je het liefst willen? Wat, wat zou ontzettend helpen in die samenwerking met bijvoorbeeld de vakbond? Ik denk dat het zou helpen dat de vakbonden hem ook mee opdagen dat wij bijvoorbeeld op een donderdag of op een vrijdag op straat komen, dat zij zeggen van, kijk, het klimaat is minstens even belangrijk als bijvoorbeeld um, de werksomstandigheden. Dus dat zij zeggen van... Um, het wordt ook mee een nationale staking voor het klimaat. Dat zou enorm hard helpen. Ook juist om, het, om de generatiestrijd er een beetje van af te halen. Want nu is het precies de jongeren tegen de ouderen. Maar dat we tonen van kijk, we leven allemaal op één planeet. We moeten er allemaal samen vergaan. Dus mijn wens zou zijn dat natuurlijk de vakbonden volledig mee al die stakingen steunen. Oké, okay. interessant. We hebben later in het panel hebben we ook een poll hierover. Dus dan kunnen we ook even kijken wat daar vanuit het publiek over wordt gedacht. Um, Hé, hey, uh, Bram. Als het gaat om uh, die staking, hè? Dus dan heb je keer op keer uh, laten zien van hey, wij willen echt verandering. Um, hoe vertaal je dat momentum naar uh, politieke en institutionele druk die ook echt blijft? Van, hoe zorg je ervoor dat die impact uh, ook uh, voelbaar wordt en vertaald in bijvoorbeeld beleid en politiek? Dat is natuurlijk de, mo de moeilijkste stap, want het is altijd heel makkelijk om um, luid te roepen op straat en dan veel media aandacht te krijgen. Dus wat wij eerst hebben gedaan omdat wij wisten van, stel dat wij met politiekers in gesprek gaan en we gaan zeggen dit en dit moet er gebeuren, dan gaan ze zeggen van ja, maar dat weten we al, dan jullie zijn jongeren en jullie moeten naar school gaan en jullie moeten eerst een diploma halen. Dus dan hebben wij gezegd van, stel dat wij al die stappen zouden eerst onderlopen die dat jullie ons aanraden, dan, zou, dan zijn we weer al zoveel jaar kwijt en dan gaan we zeker niet in lijn liggen met het klimaatakkoord van Parijs. Dus we hebben ons eerst proberen legitiem te maken uh, met dat panel. En daarna zijn we die panels gaan overhandelen naar, naar partijvoorzitters. En we proberen... Via acties, ook in het Europees parlement hebben wij meerdere acties gedaan. Of op nationale politiek doen wij meer, meermaals acties. En dan ze eraan en dan herinnerwijzen aan de urgentie. Of wij proberen ook de dialoog open te houden op een neutrale manier. Um, maar spijtig genoeg kan er soms niet meer gedaan worden dan in gesprek te gaan en acties op te zetten. Ja, want um, wat bijvoorbeeld ook in Nederland hier is gebeurd, dat op een gegeven moment de, de premier die dan aangaf van hey, ik wil met jullie in gesprek, en toen is een deel van de groep... Um, nou dat was dan... Er nou ja, zijn verschillende soorten bewegingen van... scholieren hier ook uh, actief geweest. En daar werd dus heel gemengd op gereageerd. Hè? Van, uh, ga je wel in... op zo'n uitnodiging en ga je wel aan tafel... zitten en... Uh, voel je dat gesprek? Of ga je juist... verder om meer druk te zetten? En um, hebben jullie ook zo'n soort moment... gehad waarop je moest afwegen van, hé... Hey, en nu gaan we in gesprek met bewijzen van de macht, of laten we nu nog even iets meer druk zetten, zodat we misschien er iets meer uit kunnen halen. Hoe maak je die keuze? Want daar was in Nederland best wel wat discussie over, van wel of niet doen en wanneer. Wij hebben die discussie ook intern gehad, maar dan gaat het eerder over van... Um, moeten we een stage volgen in een bepaalde politieke instantie of niet? Maar wij hebben wel zoiets van, we komen op straat en we willen van, dit moet er veranderen. Dus als een bepaalde politieker um, met ons in gesprek wilt gaan, dan willen wij wel dat de dialoog open, open blijft. Maar in de gesprekken maken wij wel heel duidelijk van... Voor ons moet er dit en dit nog gebeuren. Dus wij maken van die gesprekken eigenlijk gebruik om onze boodschap nog eens extra over te brengen. Um, maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en dat was in Nederland wel gebeurd, dat er een gesprek komt, uh, dat de premier ons gerust zou stellen en dat we daarna stoppen met op straat te komen. Um, ik, denk dat dat, ik ben niet zeker, maar dat was met Youth for Climate in Nederland gebeurd. En dat zou bij ons in België uh, niet gebeuren. Natuurlijk, de situatie is ook iets anders. Uh, maar bij ons is het echt wel de bedoeling om de dialoog open te houden en op een activistische wijze dan ook onze boodschap over te brengen. Ja, en ik bedoel, dit zijn natuurlijk ook weer bewegingen en ontwikkelingen. Dus in die zin is het ook interessant om te kijken van, hé, hey, uh, wat gebeurt in verschillende landen en wat kunnen we van elkaar leren en welke keuzes worden daarin gemaakt. Dus vandaar ook dat ik hem even hier neerleg. Om, om ook vooral daarvan te leren. En niet uh, om te uh, zeggen van, hé, hey, Nederland heeft dit gedaan en België dat. Dat is wel weer een hele klassieker. Hè? Even de Nederlanders en de Belgen tegen elkaar opzetten. Ja, <laughs> gaan nu... Dat gaan we nu doen. We zijn verenigd in de actie hier. Um, even kijken, uh, we hebben nog heel even. Ik wil nog één vraag stellen. En dan kan ik één vraag vanuit het publiek meenemen. Uh, dat gaat over het um, nu. Van hé, hey, uh, we hebben het gehad over het afgelopen jaar en de uh, grote succesvolle stakingen. Uh, hoe staan jullie nu in het veld? Van, wat zijn jullie plannen en, en, en hoe kijken jullie aan tegen de huidige situatie en de mogelijkheden of uitdagingen die, uh, die het biedt? We hebben momenteel hebben ons doel. Um... Van onze aantal weken staken dat we hadden gezegd dat we dat gingen doen. Dat doel is natuurlijk niet voorbij geweest. En met corona um, is onze planning ook een beetje in de war gebracht. Um, dus in de zomervakantie gaan wij allemaal samenkomen in een weekend. En dan gaan we bekijken op wat dat wij ons willen focussen. En dan gaan we ons reconstructueren, Ook met advies van andere bewegingen. Omdat we zijn een beetje aan het twijfelen van. Moeten we nu op onze Belgische politiek gaan focussen. Terwijl dat er geen regering is. Dat zou beetje raar zijn. Of gaan we juist op Europa focussen omdat dat vooral in Brussel gesitueerd is. Of gaan we totaal niet op de politiek focussen en gaan we een totaal andere richting uit en op bedrijven focussen of op mensen. Um, dus dat is het dat we helemaal openstaat en dat we deze zomer gaan bekijken. Nou interessant. En wat misschien ook wel goed is om mee te nemen is dus dat nu ook vanuit de Europese politiek een aantal vertegenwoordigers ook hebben opgeroepen om in alle herstelbeleid, Um, rondom de coronacrisis, uh, vooral de Green Deal eens, eindelijk uh, stevig uh, te implementeren. Dus in die zin is dat misschien ook wel een kans. Uh, laten we dat hopen. <laughs> hey, we gaan heel even naar de Q&A. Ik kan niet alle vragen meepakken, mijn excuses. Maar um, even zien... Mm. Nou, Paul vroeg in, hoe het er nu voor staat. Dat hebben we eigenlijk net al wel deels beantwoord. Maar hij maakte hem nog specifiek van... Um, uh, is er media-moeheid, waardoor we niks horen over wat er vanuit België gebeurt? Of is er activistenmoeheid? Of is het iets heel anders? Dank je wel voor je vraag, Paul. Oh, ik denk dat er zeker geen activistenmoeheid is, omdat in België hebben wij nog heel veel acties georganiseerd. We hebben zelfs een sit-in gedaan in het Europees Parlement en een DaIn ook. Um, we hebben acties gedaan recht voor de commissie. We hebben acties gedaan waarbij dat we... Um, activisten uitnodigde uit elke Europese lidstaat. Heel grote acties. Dus ik denk dat het eerder de media is, minder in beeld brengt en dat er zeker geen activistenmoeheid is. Dus als je onze Facebookpagina volgt, dan kun je ervan op de hoogte blijven. Nou, gaan we meteen die even hier uh, inpluggen. Volg vooral <lacht> de Facebookpagina van Youth for Climate België. En uh, misschien is het ook goed om uh, hierna eventueel verder te praten over... Uh, hoe met stakingen ervoor te zorgen dat, het niet een soort van, uh, dat de nieuwigheid er niet afgaat. En dat de media zoiets zegt: van, oh ja, daar zijn ze weer. <laughs> dus in die zin is dat misschien ook een uitdaging die we straks uh, verder kunnen bespreken. Hé, hey, Bram, super bedankt. Ik zou nog heel lang met je door kunnen praten. Maar uh, we moeten toch even door naar de volgende spreker. En uh, straks, um, voor de mensen die aan het meekijken en luisteren zijn, blijf vooral je vragen stellen. Want uh, Bram uh, die komt zo weer terug uh, in het interactieve deel. hey Bram, heel fijn. En uh, we zien je zo weer terug. Goed, nou onze tweede spreker, um, dat is uh, John, die heeft dus uh, ervaringen vanuit de vakbond. En uh, nou ja, in die zin wel weer mooi om meteen de brug te slaan, uh, waarin Bram aangeeft van, hé, hey, laten we er ook voor zorgen dat um, we niet worden geframed als een soort uh, generatiestrijd. En laten we vooral de samenwerking opzoeken. En uh, nou, met uh, John kunnen we even verder praten over wat daarin uh, mogelijkheden en uitdagingen zijn. John, kun je even jouw camera aanzetten? Dat wil ik heel graag, maar de host die blokkeert hem. Oké, okay, nou lieve, lieve host, kunnen jullie even John in beeld brengen? Ja. Anders kunnen we... Tada. Ah, daar ben je. Heel fijn. <laughs> Dank jullie <Hi>. wel. <laughs> Achter de schermen. Hé, hey, uh, John, als je dit zo hoort, hè, wat, wat zijn jouw eerste reacties? Even, uh, nou, mijn even... eerste reacties, dat had ik eigenlijk vanaf het begin van dat die hele beweging op gang kwam. Hè? Dus de eerste uh, grote stakingen, schoolstakingen. Ja, de grootste respect. Uh, ik bedoel, als je kijkt van hoe snel en hoe goed dat georganiseerd werd, uh, daar kunnen wij als uh, vakbond nog wel wat van leren. Uh, ik vind dat echt geweldig om te zien. Het heeft echt een enorm bewustzijn teweeggebracht in de samenleving. Het hele klimaat uh, goed op het, uh, het netvlies gezegd van mensen. Uh, ik, ik ben er heel blij mee uh, om eerlijk te zijn, om dat te zien gebeuren. Yeah. Yeah. Mooi. En uh, John, jij bent ook uh, betrokken geweest bij uh, de klimaatmars, bijvoorbeeld, afgelopen jaar hier in Nederland. Um, hoe zie jij de samenwerking op dit moment in Nederland tussen de vakbond en de klimaatbeweging? Wat gaat goed en wat kan beter? Uh, wat goed gaat, is dat we veel met elkaar praten. Uh, dat is een, echt een overwinning. Uh, wat beter kan, is dat binnen de FNV zelf, ik ga er even specifiek van de FNV uit omdat ik daar werk... Uh, dat klimaat nog niet hoog op de agenda staat. Uh, we zijn betrokken geweest bij het klimaatakkoord, we zijn betrokken geweest bij de grote klimaatmars die we in de zuikregen hebben moeten doorbrengen. God was het koud toen. Maar uh, ja, we stonden er toch. Stonden er ook. <lacht> Alleen, dan Kan je hem ook framen hè? Het is ook heel ook framen, ja, ja klopt. Nee. Het regende uh, ja. en stonden er toch even voor de ja. zaak. <lacht> Alleen wat, wat je dan wel ziet gebeuren, als je dan, dan oproept binnen de FV zelf, uh, dat er wel aardig wat mensen komen, uh, maar het is nog veel en veel te weinig. En dat merk je ook binnen de FV zelf. De FV is een soort afspiegeling van de samenleving. En daarin merk je dat er echt binnen de, uh, binnen de vakbond een discussie aan het ontstaan is... Uh, van joh, moeten wij ons wel met klimaat bezighouden? Uh, ja, wel als het gaat over, joh, gaan de banen verloren en dat soort zaken... en dan komt er we op werkende inkomen. Uh, en ik denk dat het wel echt dankzij, we hebben een klimaatwerkgroep... Uh, waar tientallen mensen in zitten. Uh, dat het dankzij de volhardendheid van deze mensen is dat het op de agenda is gekomen. Uh, en dat we er verder mee aan de slag gaan. Maar we staan nog echt in het brillen, begin, uh, Terwijl je eigenlijk als je kijkt naar hoe beangstigend eigenlijk het is. Hè, die hele klimaatcrisis. Hè, de, er wordt vaak geroepen van there are no jobs on the dead planet. Dan zou je eigenlijk wel moeten zeggen van joh, wie is onze tegenstander? Mm -hmm. En dan moet je gaan organiseren. En ik denk wel... Dat hè, de, de schoolstaking, ik denk dat het ook heel belangrijk is geweest, dat de schoolstaking werd genoemd. Uh, want het is, ik denk wel dat staken de enige manier is, is op een gegeven moment om die tegenstander, de multinationals, de overheid, uh, echt te raken waar hun belang ligt. En dat is hun winst. Ja. En ik, ik, ik vind wel dat we daar als FNV veel meer mee aan de slag moeten. Maar ik wil er ook wel zeggen, de FNV is een vereniging en de vereniging staat uit leden. Dus hoe meer leden hiermee bezig zijn, hoe groter de druk intern wordt en hoe meer we kunnen doen daarin. Ja, ja nou, daar gaan we straks ook een uh, mooie pool voor uitzetten. Ja, precies, dat had ik op een gegeven moment. Dus dat, dit was de teaser, beste mensen. Ja, precies. Uh, blijf vooral even hangen, ook tot aan het einde. Hey, maar John, um, waar, waar de FNV, de vakbond, uh, ook wel wat langere ervaring mee heeft, is staking als middel, hè, als pressiemiddel. Ja. Um, dus uh, als ik jou dan zou vragen van, hey, uh, stel jij zou Bram spreken, jullie gaan koffie drinken. Wat zouden de drie grootste lessen zijn, of ja, honderd per drie. Maar wat zouden de grootste takeaway lessen zijn die je mee zou kunnen geven? Van, hey, let hierop, doe dit vooral wel en doe dit vooral niet misschien. Ik denk dat het eerste is, uh, Bram die refereerde er zelf ook een beetje naar, het begrip voor de angst van de mensen. Om het te doen. Staken is best wel een grof middel. Hè. Wat je eigenlijk doet in, in, in, als je werkt, dan ga je eigenlijk tegen je werkgever in. En je zegt, ik pik het niet meer. Hè, dus ik leg mijn werk neer. En dat moet je met elkaar doen. Alleen sta je niet sterk. Uh, maar dat brengt heel veel angst voor mensen te wegen. Want ja, werk betekent brood op de plank. En mensen nemen niet zomaar die stap. Dus daar moet je echt oor voor hebben. Alleen je moet er ook durven te beargumenteren waarom het zo noodzakelijk is om dit te doen. Ik heb net al een klein uh, voorproefje daarvan gegeven. Uh, dus zet mensen niet aan de kant. Uh, dus van, oh jij doet niet mee, dus jij bent slecht. Nee, heb begrip voor elkaar. En blijf die discussie voeren met elkaar. En laat die groep groter en groter worden. Uh, want dat is ook de druk die je kan uitoefenen uh, daarin. Uh, mm -hmm. Dat is denk ik wel de aller, allerbelangrijkste les om, uh, om mee te nemen. Uh, en daarbij, ja, durf verder te escaleren. Als je bezig bent, zet het dan ook door. Uh, dus, uh, maar ga ook iedere keer een stapje verder. Durf burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Durf te zeggen van, ja, dit is onze toekomst. He, dus we gaan ons niet laten vangen door allerlei systemen. Laat je niet vangen door, door he, dus wat je veel hoort van, ga naar school toe, want je hebt nog zoveel te leren. Nee, het is je eigen toekomst. He? Dus je staat op voor je rechten. Ja. He, dus je moet het gaan doen met elkaar. En blijf volharden. Ook als het even moeilijk wordt, blijf doorgaan. En blijf elkaar ook motiveren. He, dat, het, het, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen burn-outs krijgen. Uh, want het is heel zwaar wat je aan het doen bent, maar je doet het ergens voor. Ja. En wat ik wel mooi vond wat uh, afgelopen september... gebeurde rondom de klimaatstaking, dat... Uh, ook heel veel werkgevers ook besloten om... Uh, officieel vrij te geven en zichzelf aansloten bij de beweging. Dus uh, juist de bereidheid om risico te nemen of... Uh, uh, uh, toch wel een soort offer te brengen... Uh, liet ook zien hoe groot de urgentie is. En wat uh, toch ook... Uh, ja, bepaalde bedrijven daarin zelfs mee gingen. Dus in die zin kan het ook... Uh, positief uitpakken. Maar... Uh, staking is inderdaad wel even... een iets groter risico. en Dat uh, ja. is misschien ook wel goed om bij stil te staan. Uh, ik ga heel even... naar onze vragen kijken. En uh, heel erg bedankt... voor alle vragen. Dat waardeer ik echt ontzettend. Maar ik moet dus wel elke keer kiezen. Want ik probeer de vragen te kiezen die dus... of de meeste stemmen krijgen of... aansluiten bij het thema. Uh, want soms worden, uh, zijn sommige vragen vrij specifiek. Uh, even kijken. Um, nou Ernst stelt een vraag over um, het pensioenbeleid. Um, Ernst, uh, deze ga ik heel even parkeren. Want die is heel specifiek over pensioenen en over de rol van de FNV als bestuurder. En, uh, daar gaan we het heel even wat meer hebben over stakingen als middel. Deel, misschien komen we daar straks op terug, want uh, de vraag krijgt wel heel veel stemmen. Dus mochten meer mensen deze vraag willen uh, beantwoorden, zien, uh, stem vooral, want dan kunnen we een uitzondering maken. Maar in principe gaan we even uit van het thema. Uh, dank voor de vraag Ernst en wie weet komen we daar straks op terug. Dan hebben we een uh, vraag van uh, Robin. Uh, John ja, gaf net ook aan van we zijn een vereniging en in principe gaat een vereniging ook uh, uit van wat vanuit de leden wordt gevraagd. Uh, en um, John, um, die, uh, Robin, die stelt hem andersom van, um, zou de vakbond uh, zelf een rol kunnen spelen in uh, het informeren van vakbondsleden waarom het belangrijk is om uh, met klimaat aan de slag te gaan? Oh zeker wel, en dat doen we ook uh, volop. Uh, hè, dus dat, dat, dat gebeurt ook wel. Uh, het enige uh, probleem is waar je tegenaan loopt, uh, dat voordat ik net ook probeerde uit te leggen, ja mensen hebben ook hun eigen belangen. He, uh, uh, Bertolt Brecht zei ooit eens van... Uh, eerst het eten, dan het moraal. En voor heel veel mensen is op dit moment nog... En ik denk dat we daar echt als klimaatbeweging... Echt nog een, uh, een slag in hebben te slaan. Voor heel veel mensen is het nog een verwegshow. Dus dan zeggen ze van... Ja, we geven je wel gelijk. He, maar uh, ik werk in een glasfabriek... Uh, waar we heel veel gas moeten gebruiken. Uh, als het gas duurder wordt... Dan kan ik mijn baan verliezen. En uh, dan zetten mensen toch hun, hun baan op de eerste plaats. En ik, ik, ik begrijp dat ook wel. En daarom is het zo noodzakelijk om uh, uh, die boodschap, hè, dat, dat kan je vanuit de, het bestuur, uh, vanuit de werkorganisatie. Dus ik werk voor de FNV, ik ben niet de FNV, ik werk voor de leden. Uh, dan moet ik even duidelijk dat verschil maken. Uh, daar, kan, daar moet je die discussie over openen en dan moet je gewoon eerlijk een gesprek met elkaar gaan. Maar dan moet je ook zeggen van ja, dit doen we dus ook echt voor de toekomst. Ja. Nou, daar gaan we straks uh, over doorpraten, John. Dat er dus ja. een ander soort afweging kum, komt tussen de risico's en de mogelijke baten. Hè? Want het is letterlijk een kostenbatenanalyse. Ja, uh, zeker. Zodra de risico's ja. ook groter worden. Nou, uh, ook hiervoor geldt, sorry. We moeten uh, echt door naar de volgende spreker. Uh, ja. Dankjewel, John. En voor degene die vragen hebben, stel ze vooral. En stem ook vooral op de vragen die je belangrijk vindt. En dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dankjewel, John. En uh, tot zometeen. Nou, dan sluiten we dit onderdeeltje af met uh, Janneke Prins. Uh, zoals ik net aangaf, betrokken bij onder andere de internationale socialisten. En uh, zij zal ons meenemen in wat um, voorbeelden... en ook over uh, hoe het er uh, onder andere in het buitenland aan toe gaat... Tussen, uh, um, uh, met de solidariteit tussen de klimaatbeweging en uh, werkende mensen. Janneke, de floor is yours. Ja, ik ben, uh, ik ben uh, al wel te horen denk ik, maar nog niet te zien. Ja, kijk ik onze host uh, heel lief hier inderdaad. Ja. Super, super. het heeft gewerkt. Ja. Oké, okay, ja, ik werd aangekondigd als uh, iemand uit Maastricht, maar hier heb je iemand met een harde G. Um, dus dat moest even rechtgezet worden en ik wil ook even salut zeggen tegen de... Um, uh, tegen de Vlaamse kijkers die er uh, hopelijk ook uh, in gelogd zijn. Um, ja, ik denk dat... Uh, een heel goed vertrekpunt voor de discussie van vandaag. Ik vind het al heel gaaf wat Bram allemaal heeft verteld in de, de, de nuance die John ook aanbrengt, trouwens, in het hele debat. Um, maar ik denk dat het heel goed is om als startpunt te nemen um, uh, de, de klimaatstaking die we al hebben gezien uh, in, op 20 september, ofwel op 27 september vorig jaar natuurlijk. En Ik was in, uh, in juli dat jaar. Um, sorry, even mijn hand druk te maken. Um, ik was uh, ik was op een politiek festival in uh, in Londen en Extinction Rebellion was er natuurlijk al heel erg druk bezig met het uh, mobiliseren richting de, de acties van uh, van 20 september. En het was echt de zalen zaten vol met jongeren die vertelden over hoe zij vanuit Extinction Rebellion naar de vakbondsvergaderingen toe gingen om daar op te roepen voor uh, voor de klimaatstaking. En um, ik denk dat het inderdaad in een aantal landen wel degelijk uitgemond is in een, uh, in een staking als in zeg maar echt een werkonderbreking. Um, he, Bram had het natuurlijk over spijlen van school, dat is wat een scholier kan doen. Een werknemer kan zeggen van oké, okay, ik uh, ga even naar buiten of ik, uh, ik, ik ga in ieder geval niet de taken doen die ik uh, op dit moment moet doen. Heel druk. De... Ja. oeps. <lacht> Ja, dat is een sociale gast, de hond die wil ook zijn. Ja, het is een dement hondje, dus het is dus niet helemaal mee te controleren. <laughs> uh, ik ga door met mijn verhaal. Ja. Um, dus er zijn uh, voorbeelden uit, uh, uit Duitsland, uit Engeland en ook uit Amerika, ik bedoel de Verenigde Staten, waarop uh, op duizend plekken wel uh, gestaakt is. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar inderdaad mee te beginnen, uh, als vertrekpunt te nemen voor, uh, voor deze uh, discussie. En er zijn geen 24-uur-stakingen geweest, maar korte werkonderbrekingen. En uh, ik bedoel, het is al gebeurd, dus dat is heel gaaf om, uh, om daarmee uh, te, gaan, uh, te gaan beginnen. Um, in de voorbereiding werd mij gevraagd om historische voorbeelden uh, aan te halen. Kijk, en dat is in deze context wat lastiger natuurlijk. Ik denk dat, dat ik dat net heb gedaan met de staking uh, van 20 of 27 september. Um, hey, we hebben natuurlijk te maken met een vrij recente strijd, ook al zijn... Heel veel van ons, ook de kijkers, waarschijnlijk al jarenlang betrokken uh, of actief zelfs in de, in de klimaatbeweging. Um, maar ik denk dat er iets heel moois zat in de oproep van Greta Thunberg. Hè. Vorig jaar zei ze van, de jongeren hebben, uh, zijn al de straat op geweest en nu moeten de volwassenen het over, overnemen. En toevallig uh, zijn 99% van die volwassenen, tussen 18 en 65 en natuurlijk, zijn werknemer. Of uh, medewerker, arbeider, hoe je het maar wil noemen oftewel iemand die zijn tijd, zijn kennis en zijn kunde, zeg maar, um, inzet voor een baas in, la, in, in, in ruil voor loon. En zonder dat loon kun je ja, in, in uh, veel landen niet overleven. En in Nederland hebben we nog een paar mooie uh, zorgdingen uh, daarvoor, maar goed. Um, dus maar als, je, als je dat als, als in, in je achterhoofd neemt, en, en hè, wat, hoe, hoe verenigen dit soort mensen zich? Dat is via een vakbond. En ik denk inderdaad, ik zie iemand ZZP'ers zeggen dat het moet zeker ook meegenomen worden in, uh, in de discussie. Maar um, deze mensen verenigen zich in eerste instantie, met name via een uh, vakbond. En Ik heb het dan zelf al heel erg over de, over de FNV, maar er zijn meerdere natuurlijk uh, in Nederland. En um, dat kan John natuurlijk ook beter uitleggen dan ik, maar dat is ook allemaal opgesplitst in allerlei sectoren, en personeel van de zorg of van het onderwijs natuurlijk. Um, maar ik denk als nu dat zo heb uh, uitgelegd, um, ik denk dat het voor klimaatactivisten heel belangrijk is om daaraan te gaan, uh, gaan relateren. Um, en sommigen van jullie zullen misschien, ik denk een beetje voor jullie in, de, in, de voor, uh, in, het, in het verhaal, maar van goh ja, nou bij de vakbond, dat gaat toch altijd alleen maar om, om looneisen en om, uh, om economische strijd en zo. Um, of de pensioenstrijd, inderdaad, die nu uh, gaande is. En heel spannend is ook vanavond wat daarmee uh, gebeurt. Um, maar ik denk dat inderdaad een vakbond heeft twee, twee kanten. Um, je hebt inderdaad een vakbond, stop, die um, veel meer zeg maar, um, met de, de, de, de, de, de werkgevers aan tafel zit. Met Rutte, soms in het kanshuis mag uh, komen verschijnen. En zich een beetje daarmee gaat identificeren, zeg maar. En dat, dat een van de basisredenen, het is natuurlijk ingewikkelder, maar. Dan kan dat niet in uh, zo'n kleine aantal minuten uitleggen. Um, dat, uh, dat dat een van de redenen is waarom ze dan sneller ja zeggen tegen bijvoorbeeld een pensioenakkoord, uh, of bijvoorbeeld ook tegen een klimaatakkoord, wat waar je echt best wel wat uh, op- en aanmerkingen bij kan, uh, kan hebben. Ja. Maar ik denk dat er veel meer te doen zou moeten zijn om, om de leden, dus dat is die andere kant van de, van de vakbond. Uh, ik denk dat uh, John het daar ook veel meer over had in zijn uh, verhaal ook. Um, want dat is natuurlijk een enorme kracht. Ik bedoel, de FNV, volgens mij staan ze nog steeds voor een miljoen leden, om en nabij. Um, en hey, je hebt van die Engelse liedjes over the powers in the union. Uh, ik denk dat dat wel degelijk uh, nog steeds het geval is. Um, nou, daar uh... gaan we over praten. Over waar die macht ligt. Uh, ik, want we moeten helaas door. <laughs> oh, oké. Okay. Ja, heel snel, die vijf uh, minuten. En, um... Nou, ik vind het wel een mooie vraag om mee te eindigen. Van, uh, ligt de power bij de vakbonden nog? Want uh, in de comments werd ook gezegd van... Hey, laten we inderdaad de ZZP'ers niet vergeten. En er werd ook nog een vraag gesteld van... Hey, uh, is de klimaatcrisis um, misschien ook niet... Um, een manier om ook jongeren meer betrokken te krijgen bij de vakbonden? Dus dat het eigenlijk juist een manier is om verschillende mensen te verenigen. Uh, en van daaruit uh, die stakingspower... Uh, weer wat meer uh, kracht te geven. Dus, uh, nou, heel interessant. Dank Janneke en dank iedereen voor het meereageren en meevragen. En uh, dan zijn we alweer bij uh, het volgende deel van ons uh, programma. Uh, we mogen weer uh, luisteren naar uh, mooie muziek van uh, het koor waar we van uh, net al mee uh, zijn uh, gezegend. Uh, ik wacht heel even tot het beeld aangaat van de Beautiful Trouble Choir. En kijk... Uh, ik denk dat de host inmiddels wel het uh, uh, beeld toelaten. Ja, heel fijn. Nou. Dank jullie wel. Ik ben heel benieuwd uh, naar de komende liedjes. Eddie? Yeah. Van Wild Birds and Peace Drums. Bedankt. Dank jullie wel. Heel fijn. Uh, even kijken. Uh, volgens mij... Ja, dat is precies goed met de tijd ook. Dankjewel, Kate. En we komen zo weer bij jullie terug. Oké. Okay. Hey, kunnen we virtueel wat meer applaus krijgen voor de uh, Beautiful Trouble Choir? Dat is wel leuk, toch? Ja, yeah, komt dat of aan of niet? <laughs> we worden ontzettend... Uh... Leuk en mooi begeleid. En het uh, is iets lastiger, hè, denk ik, om zonder publiek te zingen. Maar het wordt ontzettend gewaardeerd. Dat uh, sowieso. <lacht> Dank jullie wel en tot straks uh, bij het einde. Goed, nou. Uh, zijn we alweer. En uh, wat ik net al zei, het gaat echt uh, ontzettend snel allemaal. Uh, we zijn nu bij het gedeelte waarin we samen wat polls door zullen gaan en ook... Uh, op basis daarvan het gesprek verder aan. Uh, stel vooral je vragen en dan... aan de hand daarvan kunnen we ook het gesprek verder inrichten. Uh, we kunnen dus helaas niet alle vragen meenemen, zoals eerder gezegd. Goed, uh, we hebben net al een beetje naar gehind... Uh, dat we het inderdaad uh, zo bij de polls gaan hebben over... Hey, hoe verhoudt de klimaatbeweging zich tot... vakbond? Uh, wat moeten we nou met lidmaatschappen doen en dergelijke. Uh, dus uh, daar gaan we nu uh, lekker verder over praten. Um, dan, uh, ja, ik laat gewoon de poll beginnen. Ik ben gewoon heel benieuwd. Uh, kom dus in het scherm. Je hebt dan even de tijd om te stemmen. En op een gegeven moment dan, uh, kunnen we dan de antwoorden bekijken. En aan de hand daarvan gaan we verder in gesprek. En als de panelisten ondertussen weer even allemaal hun camera's aandoen... Wel zo gezellig, kunnen mensen ook naar anderen kijken en niet alleen naar mij. Ja, dank jullie wel. Goed, mogen we de poll in beeld, de eerste poll? Yes, en voor de mensen die trouwens via Facebook meekijken of uh, via YouTube... Uh, bij deze van harte uitgenodigd om de volgende keer lekker via Zoom uh, in te checken, want dan uh, kun je ook meedoen, uh, vinden we leuk. Yes, nou de eerste poll is um, De vakbond in Nederland doet al genoeg voor effectief klimaatbeleid, eens of oneens. Oké. Okay. Um, wachten we heel even af om te zien hoeveel mensen hebben gestemd. Kan ik daar even een update van krijgen, lieve technische mensen achter de schermen? Dan kunnen we ook even zien wat het percentage is. Nou, dan wachten we daar even op. En um, nou, we zagen net al: <laughs> wordt een paar keer opgeroepen, wordt actief binnen de FNV. En Filip uh, geeft ook aan: we moeten allemaal meer doen. Dus in die zin is het inderdaad ook een gedeelde strijd. En uh, Janneke gaf ook al aan van uh, in het buitenland hebben we ook verschillende voorbeelden gezien van dat het wel kan. En het is ook wel een mooie inspiratiebron om dus uh, uh, net als vandaag over de grenzen heen te kijken. Vandaag zijn we in België en uh, we kunnen verder uh, naar de rest van het buitenland ook kijken en uh, daarvan leren. Um, even kijken, ja laten we de poll afsluiten en zien uh, wat jullie hebben gestemd. Ik ben heel benieuwd. Pam, pam, pam, pam. Oh, kunnen we de resultaten krijgen? We krijgen nu weer de vraag. die heb we net beantwoord. Ja, kijk, als het goed is, komt hij er zo aan. Wow! <laughs> Ik zag hem even voorbij komen. Ik kom niet weer terug hoor. Oké, okay, oké, okay. dit is voor het eerste. Uh, we hebben een paar panels gehad inmiddels, maar dit is echt niet eerder gebeurd. Um, 100% vindt dat de vakbond op dit moment niet genoeg doet voor uh, effectief klimaatbeleid. Even kijken hoor. Er is iets met de poll, lees ik. Uh... Oh ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik kreeg net door dat, uh, dat één iemand iets anders had gestemd. Dus het is niet 100 tegen 0%, maar uh, waarschijnlijk uh, 96, ja, 96 tegen 4%. Nou ja, het zag er wel bijzonder uit, 100 versus 0. Maar oké, okay, één iemand die was het er wel mee eens. En uh, mocht je het leuk vinden en durven, laat ook even in de chat weten of jij dat was. Want dat vind ik wel interessant om te zien. En laat ook weten waarom. Neem het mee in het gesprek. Hé, hey, eerste reacties. Wie wil uh, reageren? Um, nou... Het is, is een heel cliché, maar dat kijk jij als eerste aan, John. Ja, ja nee, ik, denk uit uh, ja, ik heb ook nee gestemd. Uh, we doen ja. zeker niet genoeg. Uh, dat, is, uh, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, wat, wat ik al zei, van ja, we, we gaan een existentiële crisis tegemoet. Uh, en er moet gewoon veel meer gebeuren. Kijk, uh, uh, volgens mij was de titel van deze bijeenkomst naar een algehele staking. Uh, ik denk dat we daar echt naartoe moeten werken. En daar zijn we nog mijlen en mijlen ver vandaan. Uh, het is zelfs zo dat uh, we als vakbond het klimaat op een iets lager pitch hebben gezet, omdat er een, een economische crisis uitgebroken is. En dat laat wel zien dat het nog niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst staat van de FNV. Uh, en daar moeten we denk ik echt met elkaar uh, echt verandering in gaan, gaan brengen. We uh, willen ja. echt wat gaan bereiken. Dat, uh, ja. Ja. En uh, Janneke, kun jij misschien, uh, um, zijn er voorbeelden waarin de, de klimaatbeweging en de vakbond wel meer samenwerken? Of uh, kun jij, kan jij ons meenemen in uh, Ja, ik, kom, ik uh, heb een heel mooi voorbeeld uit, uh, uit Maastricht. Um, en ik uh, onderschrijf inderdaad wat, uh, wat John zegt. Hè. goed initiatief uh, van, uh, van John en de zijnen. Maar dat moet veel verder worden uh, uit, uh, uitgebreid over de vakbond... Uh, wat mij betreft van bovenop, maar ook zeker van onderop, als je al lid bent van de vakbond, dan uh, vraag ook in jouw uh, omgeving van, hé, hey, wat kunnen wij doen uh, op de werkvloer, wat kunnen we doen uh, vanuit de bond ook, zeg maar. Uh, en uh, uh, mijn vriend is toevallig in daarbij een, een klankbordwerkgroep uh, vanuit de bond uh, bezig met klimaat. Um, maar dat is niet jouw vraag, ook daar. Ik het wel inspirerend, ook in de vorige panels, als we even kunnen kijken hoe, hoe dat elders wordt georganiseerd. Ja, um, nou, samenwerking, dat is een, uh, dan gaat het niet per se direct over staking, hè, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om het ook, dit voorbeeld van Maastricht uh, genoemd te hebben. Um, we hebben hier natuurlijk een hele levendige uh, klimaatbeweging hier in Maastricht, met name geïnitieerd door trouwens Belgische studenten. En uh, in de loop naar uh, de diverse acties die we hebben gehad, is er steeds meer samenwerking gekomen. Dus ook de vakbond is aangesloten, Milieudefensie zit aan tafel, Extinction Rebellion doet mee, fossilvrij of Fossil Free. Ehm, um, dus ik denk dat we nu een, een, een samenwerkingsverband hebben van acht of negen uh, groepen, waaronder de vakbond. En daar zijn we ontzettend blij mee. En ik weet dat uh, de desbetreffende vakbondsactivist uh, uh, ook aan het kijken is of nu, dus uh, hi. Um, en het toffe is dat wij uh, acht eisen hebben opgesteld. Uh, richting de gemeente van Maastricht. En een van de eisen die daar onder vallen is, is inderdaad ook heel erg uh, vakbonds uh, Als je het hebt over de klimaatcrisis, hoe gaan we die bestrijden? Uh, velen van jullie hebben natuurlijk uh, weten al lang van uh, het idee over transitie natuurlijk. Maar dat gaat heel veel impliceren voor, uh, voor bepaalde banen. Bepaalde banen zullen verdwijnen, bepaalde banen moeten juist veel meer erbij komen. En ik denk dat ook daar, die vakbond, zo ontzettend uh, van belang kan zijn om daar uh, een, een steun in de rug te zijn voor uh, discussies op de werkvloer. Mm -hmm. um, ja, god, um, ja, ik ben alweer aan het uitweiden, geloof ik, Kautha, maar ik heb volgens mij wel een, een concreet voorbeeld gegeven. Ja. En ik probeer weer terug te gaan naar het, uh, het thema van het, uh, van het gesprek. Ja. Dus samenwerken zeker en ik hoop ook echt dat uh, het voorbeeld dat we hier hebben in Maastricht, climate.nl kun, kun je ook zien wat we aan het doen zijn. Ja. Dat dat ook navolging krijgt in, in diverse steden. Ja. Samen wordt gewerkt door de diverse uh, activisten en, en de vakbond en uh, politieke partijen. Dat, uh, dat er inderdaad ook uh, ja, coalities gaan ontstaan, moet ik zeker zeker gebeuren. Ja. Maar dan heb ik nog niet over staken gehad. Ja, ja daar komen we nog. Uh, hey Bram, um... Ja, wat heb jij gestemd? Dat is denk ik, of was jij die ene persoon die het wel genoeg vond? Uh, nee, nee, ik, ik heb niet gestemd. Ja, oh. Ik weet natuurlijk niet dat de vakbanden in Nederland werken. Dus. <laughs> Kijk, dat is een heel politiek correct antwoord. <laughs> maar jij gaf net al aan hè, van in principe, van het zou meer kunnen, ook als boodschap. Hè, van, hey, we zijn met z'n allen tegen die klimaatcrisis aan het staken. Dus, ja. wat, wat, wat, wat, wat vind je ervan dat zoveel mensen vinden dat het meer kan? Oh, ik denk dat dat een beetje gelijkaardig is, zoals in België. Um, dat we inderdaad merken dat, dat de vakbond zelf dat die wel initiatieven nemen, um, maar dat het zeker nog veel meer kan. en um, dat ze, ze handelen er wel naar, maar nog niet naar de ernst van het probleem. Um, maar natuurlijk, ja, hoe dat wij het begrepen hebben in België, um, een vakbond die kan natuurlijk alleen maar um, doen uiteindelijk wat dat de leden beslissen. Dus het is ook heel belangrijk, daaruit vanuit de klimaatbeweging, om de leden van de vakbond te gaan mobiliseren. Ja. Ja, dat was ook inderdaad een opmerking hè? vanuit... de chat. Van, hey, misschien is dit juist een thema... wat ontzettend kan verbinden. En die kracht uh, kan versterken. Hey, uh, Filip... Die, uh, die zegt in de chat... We kunnen ook de vraag omdraaien. Doet de klimaatbeweging genoeg binnen de vakbond? Nou, Filip, dat is een uh, mooi aanzetje... want uh, we hebben ook een poll die daarover gaat. Dus uh, zometeen uh, komen we daarop terug. Um, nou, laten we meteen naar de volgende poll. Als ik die uh, nu in beeld kan krijgen... heel fijn. Dan kunnen we daar uh, ook over hebben. Ja, nou, we gaan eerst nog even uitzoomen voor we het uh, specifiek hebben over de klimaatbeweging. En um, de volgende stelling is als volgt. Uh, stakingen van werkende mensen zijn noodzakelijk om systeemverandering af te dwingen. Dus moeten we met z'n allen next level en niet alleen meer demonstreren of uh, van school wegblijven. Maar ook het werk neerleggen en zoals John eerder aangaf... Uh, Um, kijken waar het bij wijze van echt raakt en op die manier proberen uh, invloed uit te oefenen. Uh, stem vooral. Dan, uh, hoe sneller jullie stemmen, hoe uh, minder lang ik uh, dit soort uh, dingen hoef te zeggen om de tijd te vullen. <lacht> ik kan ook best doorpraten over van als er nog wat. Uh, doe ik ook. Ondertussen vraag ik even mijn uh, team achter de schermen. Lieve mensen, kunnen we een update krijgen? 56%. Stem vooral even mee, want dit is natuurlijk super wetenschappelijk en super onderbouwd. En we moeten een goed percentage hebben voor een goed gesprek. Dus ik wacht nog heel even op... Uh, het resultaat hiervan. En um, wat ook wel interessant is, van hé, hey, uh, hoe ver wil je escaleren ook als beweging? En uh, hoeveel risico's wil je nemen? En wat denk ik ook wel interessant is, hoeveel kun je van je mensen vragen? Hè? Um, ben ik ook wel benieuwd naar, van uh, als je keer op keer vraagt, uh, leg het werk neer, leg het werk neer, of mensen dan ook uh, daar niet een beetje moe van worden. Uh, dat is ook een vraag die net werd gesteld. Kan ik nog één keer het percentage krijgen? Dan uh, kunnen we even zien. Of we in de buurt van de 100 zitten. Uh, Oké, okay. goed. Uh, het percentage is nu stabiel. Dus dan kunnen we door. Uh, ik ben heel benieuwd. Laten we kijken naar uh, de antwoorden. Bam, bam, bam, bam. Even uit het scherm. Komt hij weer terug. Wow, we hebben echt een eensgezind publiek vandaag. Dat is echt heel interessant. Oké, okay. eens. Oké, okay. dat is heel interessant. Dus de, de waarde van de stakingen wordt wel ingezien. De vraag is of de kosten-baten-analyse altijd positief uitpakt om ook daadwerkelijk de straat op te gaan. Hè? Als het op een gegeven moment persoonlijk wordt. Um, Bram, wij hebben het hier ook even persoonlijk, of tenminste, wij hebben het hier in het begin ook over gehad. Hè? Dus die risicoafweging en, uh, en, en, en uiteindelijk toch wel besluiten om uh, wel uh, te gaan staken. Um, hoe, hoe lang kunnen mensen dat blijven doen? Uh, komt er niet op een gegeven moment inderdaad een soort moeheid of een gevoel van hé, hey, uh, we geloven wel dat het uiteindelijk werkt, maar wanneer? Hoe gaan jullie daarmee om? Um, ja, er treedt zeker een moeheid op. Het is ook um, een heel moordend tempo om wekelijks te blijven staken. Ik denk dat dat zelfs bijna onmogelijk is als je... Als je werkt, um, op, als je naar school gaat, is dat natuurlijk iets makkelijker, omdat je dan minder consequenties hebt. Maar als je gaat werken, natuurlijk, ja, je werkgever verwacht wel dat je werkt. Um, dus dat is iets moeilijker. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je een groep mensen vindt die dat bereid is om dat te doen, of dat misschien niet wekelijks te doen, maar dat wel misschien maandelijks doet of een paar keer in het jaar. Want je hebt de Theory of Change en dat houdt eigenlijk in dat je maar 2,3% van je bevolking nodig hebt, om echte maatschappelijke veranderingen te brengen. En dat is een studie die gedaan is door de Universiteit van Harvard, denk ik. En zij hebben daar, die studie is gevestigd op alle protesten van de Human Rights Movement in het verleden. Um, dus in die zin is het echt wel belangrijk dat ook denk ik, werkende mensen of van elk deel van de bevolking toch mensen de moeite doen om op straat te komen. Maar natuurlijk wekelijks, dat is heel lastig voltijds. Ik denk dat alleen Greta Thunberg er zelf in slaagt. Nou, en jullie hebben het best lang volgehouden, hè, in België. Ja. Hé, hey, dankjewel, Bram. Uh, reactie, uh, John. Uh, ja, ik, kijk, uh, ik, ik heb het net ook al een paar keer benoemd, hè. Dus die staking, hè. Dus wat je daarmee doet, is uh, de winst van bedrijven stilleggen. En ze daarmee raken in de portemonnee. Uh, even kort door de bocht gezegd. Uh, en daarmee kan je je eisen afdwingen. He, dus je, je raakt, he, dus die, als, je, als je een, een tegenstelling maakt, dus, he, wat, wat, wat je bedrijven ziet doen, is een soort greenwashing. Ja, we zijn wel voor een beter klimaat. Maar als het onze winst gaat raken, dan willen we niks mee. En dan is het mechanisme om te gaan staken, om ze daar te raken, waar je het, het, het hard raakt. He, uh, uh, daarmee dwing je dingen af. Kijk, en dat is natuurlijk ook uh, de manier zoals we dat als FNV doen. He, dat doen we in co strijd uh, of op andere punten. Je ziet het nu, ja, misschien een beetje verkeerd voorbeeld in dit uh, panel, bij Tata Steel. Ja, uh, Waarvoor het eerst in een hele lange tijd gestaakt wordt, uh, omdat dat uh, bedrijf voor groot gedeelte dreigt te verdwijnen. Dat gaat over mensen inkomen. Uh, dat vergt maar ze doen het wel. Kijk, en dat is natuurlijk ook wat we als vakbond hebben, dat is eigenlijk wat een vakbond is, uh, waardoor vakbonden zijn ontstaan. Uh, op het moment dat jij zegt, en dat is echt wel het ook verschil met schoolstaking en uh, staak op de werkplek, op het moment dat jij zegt van nou ik ben het hier echt niet mee eens, en dat doe je samen met je collega's, doe je nooit alleen, want dan ben je heel kwetsbaar, uh, dan zeg je uiteindelijk van ja ik leg mijn werk neer. En dan kan de werkgever op een gegeven moment zeggen, ja, maar als jij niet werkt, betaal ik je niet. Ja, daarom hebben we met elkaar allemaal geld in het mandje gegooid. En ondertussen is dat mandje aardig gegroeid. Uh, en daar hebben we stakingskast voor. En daardoor kan je een staking in principe heel, heel lang volhouden. En dat vergt lef, het vergt moed. Hey, maar hier, wat je ook ziet gebeuren tijdens een staking, ik heb aardig wat staking ondertussen meegemaakt. Zelfs in de zorg, waar uh, voorheen nooit gestaakt werd, hebben we ook staking georganiseerd. Je ziet dat mensen nou tot elkaar komen. Uh, tijdens staking heb ik de beste discussies gehad over racisme. Met hele zware racisten. En dat we er achter kwamen. Ja, maar jouw collega uh, die een andere huidskleur heeft, die staakt hier ook. We doen dit samen met elkaar. Dat verbindt. En dat is dus ook met discussies over klimaat en dergelijke. Uh, dus als je gaat staken over klimaat, dan moet je die discussie ook met elkaar voeren. Uh, en de staking kan ook een golf betekenen. Dat van de ene, het een soort kruisbesmetting. Hè, dat je begint bij het ene bedrijf. En dat andere bedrijf dat op een gegeven moment overnemen. Als die noodzaak maar wordt gezien. Uh, hmm. En dat is, ja, we, we hebben denk ik echt wel een mogelijkheid erin. Hè? Dus als je echt systeemverandering voor elkaar wil brengen... Kijk, mij, in mijn ogen is een revolutie nodig. Daar moet ik wel heel duidelijk over zijn. Hè? Maar een staking is een heel goed middel om daarmee te beginnen. Ja, ja. En Janneke, even terugkomend op de introductie die je eerder gaf. Jij gaf ook aan van, hé... Hey, staken is niet voor iedereen een optie. Van, uh, Het nemen van die risico's, dat is voor sommigen misschien wat groter dan voor anderen. Um, hoe kan er dan alsnog wel uh, actie worden gevoerd? Wat zijn alternatieven dan? Uh, nou, ik denk eerlijk gezegd dat er, uh, er... zijn alternatieven in de zin van een mensenketting doen, wat wij komende zondag gaan doen in Maastricht. Uh, of demonstreren, of, of, of klimaat zoals... Uh, veel scholieren hebben gedaan, maar ik denk... Ik heb ja gestemd op, uh, op, op uh, ik heb onderschreven wat de stelling uh, was. En ik denk dat uh, wat John zegt, hè, systeemverandering... Dat is precies ook waar ik, uh, waar ik aan moest denken uh, bij het invullen van deze poll. Um, hè, want ik denk, als je kijkt ook naar uh, de hele coronasituatie, waar we nu een beetje uitkomen of misschien straks weer ingaan, het maakt zo duidelijk van wie, wie deze maatschappij, uh, uh, hoe runs society. Wat zeg je dat, wie de, wie de maatschappij draaiende houdt, dat zijn niet de CEO's. Die hebben we eigenlijk helemaal niet, niet, niet eens nodig. Dus uh, ik denk inderdaad, als taken, voor nu lijkt dat misschien nog een beetje ver weg. Maar ik denk dat dat inderdaad weer de basis gaat zijn voor uh, een, een systeem dat niet meer gebaseerd is op, uh, op concurrentie. Hè? Dat nu bedrijven gewoon langs elkaar heen werken in, in, in allerlei oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld uh, klimaatverandering. Um, dat dat helemaal niet gebeurt. Dus dat, daar zou je dan een einde aan maken. En mensen op de werkvloer, die zijn juist degene die de kennis hebben. Ik bedoel, dat, dat illustreert corona natuurlijk wat ik net zei. Maar dat illustreert het ook in, in heel veel andere situaties. Dus uh, dat is een enorme kennis. En, en, uh, dat, dat, mensen moeten veel meer zelfvertrouwen hebben dat we dat, dat zelf kunnen gaan, gaan doen, inderdaad. Dus ja, ik, ik, er zijn andere manieren van actie vormen, die zijn er zeker. Maar ik denk uiteindelijk dat staken de weg vooruit moet zijn, inderdaad. Ja. Ja, ja. Wat ook wel interessant is, nou, staken is natuurlijk een pressiemiddel. En um, we hebben het net kort ook even gehad over hoe je dat pressiemiddel uiteindelijk kunt vertalen tot institutionele verandering, of misschien politieke verandering, of een revolutie. Zoals John dat uh, voor zich ziet. En er wordt in de chat aangegeven door Will. Maar ja, uiteindelijk uh, het gaat het er ook om te stemmen. Want, uh, dat is ook weer natuurlijk een pressiemiddel, dat we dus op verschillende manieren dat uh, tij proberen te keren. Uh, wat ook wel grappig is trouwens in de chat is... Uh, um, dat er wordt gesproken. Uh, we hebben een vader en uh, die heeft een dochter die uh, ook niet naar school gaat. Dus je kunt er ook een soort familiebusiness uh, van maken. Um, goed, we hebben nog even uh, Bram, een korte toevoeging. En uh, John, uh, ook nog even een korte toevoeging over uh, zorg en onderwijs. Uh, hoe het daar dan mee zit. Oké, okay, Bram? Ja, ik wou um, heel even, nog even duidelijk maken, we hebben nu altijd gepraat over um, staken en over klimaatspijbelen, maar het is natuurlijk ook belangrijk om te weten, toch, dat doen we wel eens in België, dat er ook heel veel uh, marsen zijn die dat gebeuren in de weekends. En in België hebben we eens een mars gehad waar 97.000 mensen waren. Dus stel dat je... Um, het niet zitten om te klimaatspijbelen van school of, uh, of van je werk te staken. Kom zeker naar die zondagse mars of op zaterdag, want die hebben wel degelijk ook een grote impact als je daarmee heel veel mensen bent. Ja, het is niet alles of niks, hè. <laughs> je kunt altijd staken, demonstreren, stemmen, petities tekenen, like op Facebook, klik, uh, activisme mag ook een beetje. Uiteindelijk uh, moet alles uh, gebeuren. Oké, okay, uh, John, korte reactie. Want in de chat werd gezegd van, hé, hey, maar hoe zit het dan met zorg en onderwijs? Want daarmee raak je niet per se grote uh, multinationals. Uh, vertel. Nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. Daar niet direct. Indirect trouwens wel. Uh, maar dat is iets te lang om dat goed uit te leggen uh, in dit geval. Kijk, uh, het, het, uh, het staken in zorg en onderwijs, uh, dat we hebben we de afgelopen jaren ook gezien, uh, dat daar gestaakt werd. Wat je daarbij wel bereikt is een enorme publieke verontwaardiging. He, dus dat, dat, dat is de kracht weer van wat wij in FV noemen de zachte sectoren. Uh, dus daar heb je een andere manier van druk uit te oefenen. Maar het klopt inderdaad: van, he, daar raak je niet gelijk een bedrijf, hoewel zorginstellingen tegenwoordig ook uh, aardig rijke bedrijven zijn. Uh, maar het blijft nog wel steeds belastinggeld. Uh, maar de, he, dus ook daar kan gestaakt worden uh, en daarmee voer je de druk van een andere manier op. Ja. Ja, dat is denk ik ook enigszins vergelijkbaar met uh, de aandacht die ook aan de zorg werd gegeven. Vooral in het begin van de coronacrisis. Een soort besef van, hé, hey, dat zijn echt belangrijke beroepen. En uh, misschien moeten we die toch, zoals eerder gevraagd, ietsjes beter betalen. Dus dan zie je inderdaad een ander soort discussie. Dus vooral misschien uh, via de publieke opinie. Dankjewel voor deze toevoeging, John. En dan gaan we naar uh, alweer de laatste stelling. Ik ben heel benieuwd of we weer een soort uh, eensgezind uh, panel krijgen. Of tenminste een gezinspubliek. publiek. Mag ik de derde stelling in beeld alsjeblieft. Dankjewel. En de stelling is, elke klimaatactivist zou actief lid moeten zijn van een vakbond. Uh, dus al die tienduizenden, Bram, uh, alle scholieren ook lid, hun ouders lid. <laughs> Eens of oneens? Wie uh, uh, krijgen even stemmen allemaal. En dan uh, kunnen we zo even weer de balans opmaken. Um, even zien hoe dat eruit zal zien. Ik ben heel benieuwd of we weer 90, uh, 10 krijgen of iets dergelijks, Of misschien juist nu ineens een groot verschil. En uh, er staat ook gewoon echt moeten. Hè? Dus in die zin uh, uh, is het de vraag of wat uiteindelijk genoeg zou zijn om ook uh, het tijd te keren binnen uh, de vakbond. Uh, want zoals eerder werd, gegeven, uh, werd aangegeven, een groot deel van de macht uh, zit ook bij de leden. En John, het potje is natuurlijk ook belangrijk, hè? dat er genoeg geld in het potje blijft stromen, om daarmee ook de mensen te kunnen blijven compenseren die niet kunnen staken. Um, oké, okay, we zitten op een percentage, wat denk ik zo meteen wel oké okay is. Kan ik nog één laatste update krijgen van het percentage, dan weet ik of er nog groei in zit, of dat we uh, kunnen stoppen. Oké, okay. en Marielle die zegt als het moet, dan worden klimaatbeweging en vakbond 1. Nou, ik ben benieuwd, wat vonden jullie? Moet, moet je of niet? Pam, pam, pam, pam. Oh, kijk. Nou, nee. Ik hoop dat mensen gewoon oprecht hebben gestemd en niet omdat ik elke keer zei van de, <laughs> de verdeling is uh, uh, redelijk gelijk. Oké, okay, we hebben uh, 54% die vindt dat elke klimaatactivist lid zou moeten zijn van een vakbond. En we hebben um, 46% die het daar oneens mee is. En uh, even aan de mensen thuis. Ik ben dus echt heel benieuwd, want uh, net hadden we bijna 100% waarin werd gezegd van hey, staken is nodig als institutioneel pressiemiddel. Uh, en een vakbond is een manier om dat te bewerkstelligen. Maar een deel daarvan ziet toch... Um, niet direct misschien de relatie tussen lidmaatschap en het pressiemiddel. Dus laat vooral even weten als je wil uh, waarom je op oneens hebt gestemd. Want uh, daar ben ik wel benieuwd naar. En dan gaan we naar uh, ons panel. Uh, eerste vraag is eigenlijk uh, wie van jullie zou oneens hebben gestemd? Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, okay. interessant. Bram, ik ben heel benieuwd uh, wat jouw afweging daarbij is geweest. Kun je ons daarin meenemen? Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat de vakbond en de klimaatbeweging heel dicht bij elkaar staan. Uh, maar in België ligt het middenveld, en dat zal misschien ook zo in Nederland zijn, uh, door huidige partijen in de Vlaamse regering um, heel hard uh, onder vuur. Dus daarom is het belangrijk om een heel sterk en breed middenveld te hebben die daar tegenin kan gaan en stel dat iedereen ook lid zou zijn van een vakbond, wat ook niet direct negatief zou zijn, maar daarmee verlies je wel een beetje de breedte van jouw middenveld. Uh, dus daarom dat ik denk dat het belangrijk is om dat toch een beetje gescheiden te houden en ook om de onafhankelijkheid van je um, beweging uh, in stand te houden, omdat je vakbonden zijn ook natuurlijk indirect gelinkt aan uh, politieke ideeën en met de klimaatbeweging proberen wij elke uh, politieke strekking te bereiken. Dus daarom denk ik dat het um, dat het beter is uh, om die twee op zekere manieren gescheiden te houden. Maar natuurlijk, iedereen in de klimaatbeweging is vrij om lid te zijn van een vakbond. Maar ik denk niet dat het nodig is dat iedereen erbij zit. Ja. En even daarop uh, uh, voortbordurend: uh, er kwam een vraag uh, vanuit de, het publiek, en uh, die slaat hierop aan. En Filip die zegt van: uh, we kunnen de vraag ook omdraaien. Doet de klimaatbeweging wel genoeg binnen de vakbond? Uh, je gaf net al aan, Bram, van hey, uh, ik wil graag ook de breedte houden in, in, in, de, uh, in de coalities. Maar um, vind je dat er wel vanuit de klimaatbeweging voldoende initiatief is uh, als het gaat om bewegen naar de vakbond toe? Oh, waarschijnlijk niet. Even, even een, even een uh, reflectie misschien, maar ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet. Waarschijnlijk. Oh, het kan altijd beter, natuurlijk. Um, en ik denk dat wij zelf mee het verkleinen. Ik denk dat bijvoorbeeld de grotere NGO's daar meer bezig mee zijn dan de kleinere Grassrootsbeweging die dat wij zijn. Um, natuurlijk, er zijn, wij, wij krijgen zoveel uh, aanvragen binnen voor projecten en met andere zaken. En uiteindelijk zou ook niet meer met zoveel jongeren. Er zijn ook een paar jongeren die een burn-out hebben gekregen. Dus Stel dat we meer mensen hadden intern om daaraan te werken, dan hadden we daar waarschijnlijk ook meer um, tijd voor gehad om daar om daaraan te werken. Dus ik denk inderdaad dat ja, dat ook wel een kleine tekortkoming is van de klimaatbeweging in België. Um, dat wij inderdaad iets meer zouden moeten focussen op de interne werking van de vakbond. Maar ik denk ook, er is wel een zekere werking, maar het kan natuurlijk beter. Ja, dankjewel Bram daarvoor. Uh, dus verplichten niet, ja, soms je diversiteit wel houden, maar uh, vanuit de meer zachte kant een samenwerking aangaan wel. Ja. Is dat genoeg John? Heb je daar wat aan? <laughs> Nou, kijk, lijkt ik het zo zeggen, voor mij moet niemand wat. Hè? Dat, dat ten eerste. Uh, he, ten eerste, uh, uh, zou er een overtuiging moeten zijn bij mensen voordat ze die stap zetten. Uh, maar ik denk dat we bij ons wel moeten reageren. De vakbond is een instrument. En in dat instrument, dus in die vereniging, komen mensen van alle geledingen van de samenleving, behalve dan de CEO's in dit geval, uh, komen samen. Uh, dus als je een brede maatschappelijke discussie wil hebben, als je een bredere beweging wil hebben. Dan moet je in mijn ogen juist bij de vakbeweging zijn. En wat we ook zeiden, we moeten de vakbond niet zien... als een instituut. De vakbond is een vereniging van leden... die bij elkaar komen om samen op te komen voor hun rechten. En in dit geval in de klimaatbeweging gaat het over het recht van bestaan. Het recht op een in een gezonde wereld te leven. Als je op een gegeven moment vindt dat... er echt een systeemverandering plaats moet vinden. Ik noem dat net een revolutie. Je kan het ook anders noemen dan is het wel handig om je te organiseren. Juist omdat die tegenstander zo enorm machtig is. Een, een, een, een multinational heeft alle middelen, die hebben met name het geld. Maar laten we ook niet vergeten, de werkgevers zijn ook heel georganiseerd, georganiseerd. Die zijn georganiseerd in het VNO-NCW, in, uh, in het middenkleinbedrijf zijn ze georganiseerd. We hebben dat gezien met de stikstofproblematiek. Echt, ik, ik stond met mijn ogen te knipperen. Daar staan de werkgevers, die organiseren de werknemers... om op te komen voor de belangen van de werkgevers. Dus dat is, dat, die discussie moet je ook in de vakvereniging aangaan. En ik denk dat we het ook op die manier moeten zien. Ja, dus ik, ik, ik ben ervan overtuigd, en dat zeg ik niet omdat ik voor de FNV werk. Maar ik ben er echt van overtuigd, van, als je echt een verandering in deze wereld voor elkaar wil krijgen. Als je dit klimaat echt wil redden, moet je je organiseren. En dan moet je dus ook durven op een gegeven moment om het werk neer te leggen. En daar is een vakbond voor. Dus daarmee zeg ik niet dat het van de een of andere dag lukt. We hebben ook in de FNV echt een hele lange weg te gaan. Maar ik denk wel dat het de manier is om op een plek samen te komen om de discussie aan te gaan met mensen. En daarbij ook. Het is even jammer dat Luisa er nu niet is, of met de voor 14 campagne die we hebben. Maar ook als je deze, of deze beweging inclusiever wil maken. De FNV is een van de weinige verenigingen in Nederland waar, uh, uh, uh, uh, uh, uh, waar gekleurde mensen... Meer samenkomen. Als je kijkt wat de voor 14 campagne doet, als het gaat over de Milieucampagne, dat gaat over antiracisme onder andere. Dat gaat over mensen in de achterstandswijken organiseren om op te komen voor rechten. Ook daar kun je de discussie voeren. Zit je nog op school? We hebben een Niet Mijn Schuldcampagne. Daarmee kom je in aanraking met studenten waar je deze discussie kan voeren om die beweging breder en groter te maken. Dus de vakbond is niet het doel, maar de vakbond is een middel om uiteindelijk te komen tot je doel. Mm -hmm. Dat is klimaatrechtvaardigheid. En ik denk dat we er op die manier naar moeten kijken. En ja. ook uh, echt tegen het. Uh, ik, moet, ik kom niet slag hoor als ik dit zeg, maar ook tegen het bestuur durven aan te schoppen. Als het ja. nodig is. Als zij een keuze maken waar we het niet mee eens zijn. Om daar tegen durven in te gaan. En dat lukt alleen als je een meerderheid hebt in de vakbond. Want dat is democratie. Ja. Dus die druk van de meerderheid heb je nodig. En ik wil nog één ding zeggen, want ik weet dat je door wil naar Janneke. Uh, en nu ben ik het kwijt. Dus laat maar zitten. Dat zou je ja. altijd zien. Dus ga door. Nou, Ik wilde eigenlijk nog één ding vragen aan jou en ik zag ja. trouwens mooie reacties in de chat van uh, Paul bijvoorbeeld, die, uh, die uh, Bram, toen jij uitgesproken was, zei hij ja, helemaal mee eens. En Jan toen jij op een gegeven moment aan het worden was, zei hij ja, dat is ook waar. En dat vind ik wel mooi aan dit soort gesprekken, hè, dat we dus uh, beide kanten van het verhaal belichten en in die zin hopelijk ook uh, van elkaar leren en ook uh, voor de mensen die aan het meekijken zijn. Um, voor de mensen die vragen stellen, doe het alsjeblieft via ja, de Q&A optie, dan blijft die ook uh, daar hangen en verdwijnt die niet. Um, even naar de tijd kijken. Ik heb, uh, John, ik heb uh, één vervolgvraag voor jou en dan ga ik inderdaad naar Janneke. Want deze vervolgvraag die komt vanuit het publiek mm -hmm. en uh, die sluit aan bij wat je net aangaf, hè? het, het uh, bewegen naar elkaar toe. Maarten, Maarten Z, een beetje undercover. <laughs> Heeft heeft ook een uh, zo smaai met een zonnebrilletje. Ik okay. vind nee, het is wel grappig. Maarten Z, ook niet Maarten X ofzo. hè? Oké. Okay. <laughs> maar Maarten Z. Generation Z. Okay. Dank voor je vraag. Um, dankjewel, Laten we zien. Die vraagt: Ziet de FNV de klimaatcrisis als een kans om jongeren te betrekken? Dus John, jij ja, betoogde dat van ja, de klimaatcrisis is een manier, uh, of tenminste het sociaal-economisch aspect, de klimaatrechtvaardigheid is een manier om allemaal te verenigen en diversiteit daarin te vinden. Maarten vraagt, kunnen we misschien... de klimaatcrisis specifiek zien... als een reden voor jongeren om aan te sluiten? Uh, het is zo, zo... een reden voor jongeren om aan te sluiten, lijkt mij. Eh, dus... Uh, de, de, uh, ik heb nog geen beleidsstuk... gelezen binnen de FNV, dat ze de klimaatcrisis... zien als een uh, vehikel om jongeren... te laten aansluiten bij de FNV. Uh, ik denk dat dat ook een verkeerde manier... is om uh, uh, FNV-beleid... neer te zetten. Uiteindelijk willen we... meer leden hebben om sterker te worden. Ja, uiteraard, vanzelfsprekend. Maar het is de, de, de overtuiging om lid te worden, moet zijn van ja, dit moeten we samen gaan doen en de FNV zien als een vereniging. Maar het zal inderdaad wel helpen. Kijk, wat, we zijn een afspiegeling van de samenleving. We hebben een heel groot gedeelte oudere mensen die lid zijn van de FNV. We zien heel veel jongeren nu wel. Vooral in deze tijden van crisis, zien we heel veel jongeren nu lid worden. Heel belangrijk. Maar als je een goede discussie wil hebben, dat merk je ook in de, in de samenleving zelf. Ik zei het net al, van wat Bram zei helemaal in het begin. Dat je eigenlijk wordt weggezet van, joh, ga naar school toe. Dan zou ik zo, als ik jongere zou zijn in de FNV, joh, uh, nou, ik weet niet, ik vind dat het dan, ik doe mezelf kort, maar boemer, uh, luister eens even naar de toekomst. Ja? Dus je moet die discussie aangaan en dat hebben we in de FNV echt nodig. We hebben meer jongeren nodig en we hebben heel veel campagnes waar jongens zich kunnen aansluiten. En uiteindelijk, jongeren die nu nog op school zitten of studeren, gaan uiteindelijk ook werken. Mm -hmm. En die hebben ook hun belangen ook als we deze klimaatrechtvaardigheid voor elkaar krijgen. Ja. Dan gaat het leven ook gewoon door en dat moet georganiseerd blijven. Ja, ja. Dankjewel John. En uh, even kijken, wie was dat? Nina, die gaf aan... Uh, Nina, uh, mocht je ontslagen worden, die zegt, mocht je ontslagen worden John, dan worden wij allemaal lid en zorgen we ervoor dat je behouden wordt. Nou, Nina, het staat live, het is opgenomen, <lacht> dus mocht het zo ver komen, dan weet John je te vinden. <lacht> dankjewel John, dankjewel Nina. En Monique die geeft aan dat uh, de opmerkingen over angst en durf heel terecht zijn. Uh, en uh, die gaf ook aan dat in de anti-kernwapenbeweging in de jaren tachtig heeft de saamhorigheid wat haar betreft de beweging en haar leden sterker gemaakt. Naast de muziek en humor. En daarom is betoog over vakbond belangrijk. Nou, muziek hebben we vandaag ook al geregeld. Dus uh, wie weet uh, komt uit vanavond iets heel moois. Dankjewel Monique voor deze reactie. Hé, hey, Janneke. Nu ga ik inderdaad naar Janneke. Ja. Speld. Um, hoe zie jij uh, deze beweging? Ja, had dat namelijk opeens gestemd, hè? Ja, um, ik wou ook reageren op, uh, op wat Bram en John uh, zeiden, want um, ik, uh, uh, ik denk het punt van wat Bram zegt, van je moet wel onafhankelijk blijven, dat dat wel heel goed is inderdaad. En je moet wel uh, als klimaatactivist denk ik wel heel helder, helder hebben dat dat, uh, keep your eye on the ball, zeg maar. Um, maar tegelijkertijd wordt het alsjeblieft wel lid van de bond, hè? Ik, ik snap dat scholieren misschien niet 1, 2, 3 lid worden, maar als jij uh, een baan hebt, dat je dat dan wel uh, alsjeblieft doet. En ook als je werkloos bent kun je volgens mij lid worden van de, van de bond. Um, want die argumenten versterken elkaar alleen maar. De klimaatactivisten hebben bepaalde argumenten die mensen op de werkdoel waarschijnlijk dus niet, uh, niet per se weten. Dus ik denk dat het alleen maar een win-win situatie gaat zijn. Um, en... Nou, tegelijkertijd, ik, volgens mij in mijn inleiding, uh, het eerste deel wat ik, uh, wat ik mocht bijdragen aan deze discussie heb ik ook wel aangegeven dat de vakbond niet het, het einde is, inderdaad. En ik denk dat John dat ook al aangaf, hè, het is een middel. Uh, de, de vakbond heeft ook beperkingen, zeg maar, maar ik denk dat het vooral ook van onderop moet komen. Dat die, die kaderbouw, zeg maar, dat dat echt wel nu veel meer handen en voeten moet gaan krijgen. Um, en, en uiteindelijk, precies dat zegt John geloof ik ook, van het gaat om de positie van de werknemer in de maatschappij. Hè. Wij zijn degene die, uh, echt, het, ik, ik ben zelf docent, wij zijn degene die, die deze maatschappij kunnen veranderen. Dus. En de vakbond, nogmaals, is daar het eerste, de eerste organisatie die daar, uh, waar, waar veel mensen zich bij aansluiten. En dat is wat John ook zegt, denk ik, van het soort van doorsnee van de, van de samenleving. Dus ja, ik, ik denk dat, uh, dat dat vakbond, of dat uh, sorry, andersom, <laughs> klimaatactivisten wel degelijk als je inderdaad de financiële mogelijkheid hebt en als je inderdaad hopelijk actief bent op een bepaalde werkvloer, doe het wel, hè? want we versterken, we versterken elkaars uh, argumenten inderdaad. Ja, ja. Janneke, ik, ik ben heel blij trouwens met jullie reacties, want ik kan elke keer precies één vraag daaraan koppelen. <laughs> yes. Het gaat heel goed dit, heel fijn. Dank jullie wel. Want Janneke, jij eindigt er met de werkvloer. En Peter K, Maarten Z, Peter K, uh, die vraagt, uh, wat kan de klimaatbeweging doen om dit gesprek op de werkvloer te krijgen? Dankjewel voor deze vraag. En uh, ik ben heel benieuwd, Janneke, hoe jij uh, daarover denkt. Poe. Um, cool. Ik denk dat poe. Uh, cool. <laughs> ik heb daar niet even drie een antwoord op. Ik denk dat de, inderdaad de vakbond daar wel degelijk uh, uh, um, uh, flyers over heeft die, die mensen uh, mee zouden kunnen nemen op de, op de werkvloer. En gewoon maar eens eerst beginnen waarschijnlijk met een... Als jij denkt van, ik zit thuis op de bank en ik vind het echt doodeng, of ik ga het uh, hele klimaatverandering. Uh, of ik ga wel eens naar een demonstratie toe, maar eigenlijk praat ik dan de werkvloer niet over. Dat je daar eens mee begint om te testen waar jouw uh, jou collega's staan. En, uh, Um, ik begin meteen al na te denken over flyers en informatie verspreiden, maar dat is stap 2, denk ik. Dus stap 1 is: überhaupt eens bij een kop koffie, bij uh, het koffiezetapparaat, een gesprek aangaan met, uh, met collega's. En, uh, en kijken of meer mensen daarmee eens zijn. En uh, take it from there, zeg maar. Um, hier ben ik ook niet helemaal een expert in, eerlijk gezegd. Maar uh, ik denk dat je het vooral ook samen moet doen. Dat je niet in je eentje een soort van warrior op de werkplek moet gaan zijn. Maar dat het vooral gaat om die. Ja, die kleine gesprekjes op de werkvloer. Um, kijk, klimaatverandering, ik denk dat we dat allemaal voelen. En Ik heb van die keer nog engere uh, getallen gehoord over uh, hoe erg... De, uh, er zijn in de afgelopen zes weken een aantal... Uh, uh, publicaties geweest over de verhitting van de aarde die nog veel sneller gaat. Iedereen voelt in deze discussie, uh, die aanwezig is, de enorme urgentie van... we moeten eigenlijk uh, zo snel mogelijk uh, dit uh, een halt roepen, Maar we moeten toch het geduld hebben, denk ik, om... Ja, de kleine gesprekjes aan te gaan bij, nou ja, laat ik zeggen, het koffiezetapparaat. Dus mm -hmm. hè, ik bedoel, het is gewoon veel heter nu. Dus dat ja. is alleen al een aanknopingspunt, denk ik, om het met je, met je collega's over te hebben. Ja. John gaat me aanvullen, denk ik. Ja, die wilde graag wat zeggen. En als aanvulling daarop, John. Want Peter die vraagt ook, we hebben het dus net even gehad over het gesprek voeren op de werkvloer. Maar uh, is het ook mogelijk om naast dus die gesprekken op de werkvloer uh, beleid binnen bedrijven uh, aan te scherpen door stakingen of werkonderbrekingen? Uh, bijvoorbeeld door het afdwingen van duurzame energieleveranciers of investeren in energiebesparing? Dus we begonnen bij gesprek. Van de, bij ja, van de nee, de... Nee, ja, nee, dat is heel belangrijk. Ik denk ja, dat het ik, ja. aan, maar kan het ook een stap verder? In hoeverre um, uh, heeft het nut of kans om ook binnen de organisatie uh, uh, op kleinere schaal uh, te staken? Dankjewel Peter. Deze gaan we dan ook meepakken. Uh, kijk, de wereld is niet zwart-wit. Uh, het, het enige wat ik aan mensen wil meegeven, wees geen roepen in de woestijn. Uh, dus zorg er inderdaad voor dat je collega's gaat meekrijgen. Dus als je werkt in ieder geval. Hè? Dus, uh, je wilt het, wil je collega's gaan meekrijgen op jouw punten, die je, wat jij vindt over klimaat. Dan moet je het in mijn ogen nooit in het begin gelijk in de groep gooien. Vooral als je weet dat je echt tegenstanders hebt. Uh, er zijn altijd wel van die mensen... De, een werkplek is niet een homogeen, homogeen goed. Je hebt collega's die, die zijn voor, uh, uh, drastische klimaat, uh, uh, voor een drastisch klimaatbeleid om klimaatverandering tegen te houden. En je hebt ze hele zware klimaatskeptici. Dat hebben we in de NV ook. Maar op het moment dat jij één voor één je collega's spreekt, test yo, waar sta jij en je argumenten geeft. En je krijgt collega's mee in je discussie en je vormt een groepje. Dan krijg je groepsdynamiek. En daar vandaan kan je het steeds verder, want dan sta je sterker en vanuit die groep breng je dat op te werk voor. Dus de organizing tactiek, dat gaat veel verder. Misschien kunnen we als eens een keer een sessie organiseren, hoe doe je dat nou eigenlijk? Daar kan ik uitgebreider over gaan. Maar ik denk dat dat er wel een manier is. Want Janneke zei, bij het koffiezetapparaat heb ik altijd de beste, de beste gesprekken. Ja. Dus daar, ik zou daar beginnen. Dus nooit, nooit, nooit officieel gelijk doen. En, ja. Op het moment dat je mensen mee hebt, en dan kom ik gelijk op jou op de volgende vraag. Van, kan je uh, ook in je eigen bedrijf dingen afdwingen? Ja, we hebben een, uh, een heel actief FNV-kaderlid bij de gemeente Amsterdam. Uh, en die doet dat via de ondernemingsraad in dit geval. En uh, die, die zorgt ervoor dat er klimaatneutraal, uh, steeds, dat de gemeente Amsterdam steeds klimaatneutraler beleid voert. Uh, en dat zijn kleine overwinnetjes. Het is niet genoeg, maar het elke beetje helpt. Maar het maakt mensen ook bewuster van, ja, dit kunnen we met elkaar. En daardoor krijg je die, die samenhang. En als meer mensen dat zouden doen, bij de NV hebben we ook zo'n werkgroep. Je geloof het niet, als FNV hebben we nog echt een hele inhaalslag te maken. Van joh, we hebben een mooi glazen dak, maar kunnen er ook zonnepanelen op. Hè? Dus dat soort dingen allemaal. Eh, uh, uh, moeten we niet allemaal elektrisch gaan rijden. Ik weet dat daar een discussie over is in de klimaatbeweging. Of dat nou inderdaad wel schoon is, maar... Weet je, dat soort discussies moet, kan je gaan voeren met elkaar als meer mensen achter staan. Ja, dus er ja, is het heel, kan... heel veel mogelijk. Alleen, hoe beter je georganiseerd bent op de werkvloer... Hoe makkelijk het gaat. En durf je te beginnen niet in de werk, op de werkvloer zelf. Uh, nou, ik wil zeggen dat bijna elke werkvloer heeft het wel Maar we, we zijn verdeeld in sectoren. En elke sector heeft een sectorbestuur, een sectorraad. We hebben afdelingen vanuit de FNV. Daar kan je bij aansluiten. En dan vind je misschien sneller gelijkgestemden. Dus het is niet zo alleen van doe het alleen met je collega's. Maar organiseer je ook in de FNV en maak die discussie ook daar. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. En dan is weer hetzelfde: ja. manier zoek eerst je medestanders. En als je samen sterk staat, als je een groepje hebt... Dan kan je er ook wat meer op doen en dan kan je inderdaad met flyers gaan werken, dat soort dingen. Zoals je ja. ook zegt. Dus ja. dat wil ik wel meegeven. Dankjewel John. En inderdaad, er wordt ook in de chat aangegeven van... Hey, uh, via de koffiezetapparaat is er veel potentie. En tegelijkertijd de urgentie is ook weer heel groot, reageert iemand. Dus uh, uh, laten we ook vooral proberen dat gesprek op meerdere lagen te voeren. Zowel persoonlijk als institutioneel. En dan hebben we alvier de laatste reactie op deze stelling en die komt van Bram. Bram, ik ben heel benieuwd wat jij nog mee zou willen geven hierover. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende meningen en ik denk dat het ook een beetje verschilt um, doordat het um, in Nederland veel meer de gewoonte is dat als je activistisch bent, dat je ook direct meer met andere dingen je verbindt en dat je ook meer open bent over je... Um, over je politieke kleur en wat je allemaal doet. Bijvoorbeeld met Janneke van Tegen Wilders, bijvoorbeeld. Um, in België zou dat nooddon zijn en zou je daar direct op worden afgerekend. Um, dus in België is er bijvoorbeeld ook een klimaatcoalitie. Dat zijn alle klassieke NGO's en bewegingen en vakbonden en Noord-Zuid-organisaties die daarin zitten. En als laatste kleine toevoeging um, ga ik dan nog even meedelen hebben wij als Youth for Climate Belgium besloten om ons daar niet bij aan te sluiten, omdat we een beweging zijn en omdat wij dat zo vloeiend mogelijk willen blijven laten verlopen. Wij zitten wel mee in de vergaderingen, um, maar we zitten niet mee in het besluitsorgaan, omdat wij onafhankelijk willen blijven en een, en een natuurlijke beweging willen zijn. Oké, okay. nou ontzettend bedankt Bram. En uh, dit zijn dan alweer de laatste woorden voor uh, dit panelgesprek. Het is inderdaad weer heel snel gegaan. Het was een interessant gesprek waar we echt van macroniveau naar microniveau zijn gegaan. Van het persoonlijke naar het institutionele. En het afwegen van risico's en hoe we uiteindelijk samen een vuist kunnen maken. En nou, toch wel mooi dat de laatste stelling wat meer verschillende reacties opriep. Want daarin zie je dus ook precies waar en hoe we elkaar kunnen vinden in het verschil. Um, nou, um, voor de mensen die aan het meekijken en uh, meeluisteren uh, zijn, um, vul alsjeblieft vooral de evaluatie in. Die komt uh, via de mail achteraf naar jou toe. En uh, mocht je een uh, financiële bijdrage kunnen leveren, daartoe wordt ook de mogelijkheid geboden... Om deze panels mogelijk te maken. En uh, over twee weken hebben we een, een ander mooi panel. En dat heet uh, repressief klimaat. En uh, dat zal gaan over hoe uh, repressie door de staat en het bedrijfsleven... Uh, invloed heeft uh, op activisten en uh, welke vormen van repressie uh, aanwezig zijn, hoe daarmee om te gaan en uh, wat je dan uh, qua voorbereiding daaraan kunt doen. Uh, dus dat is uh, over twee weken, wees daar vooral bij, mis dat niet en uh, rest mij niks anders om uh, de organisatie te bedanken, alle mensen achter de schermen die ontzettend hard werken uh, de brede coalitie die dit heeft georganiseerd en uh, uh, verschillende grassroots en NGO's die actief zijn. Dat is heel mooi om te zien. En uh, Bram, John, Janneke, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid en bijdragen. Voor de mensen die hebben meegekeken en meegeluisterd. Dank voor het stellen van de vragen, het delen van ervaringen, uh, meningen, het klappen virtueel. Dat is altijd heel leuk ook om te zien. En uh, mijn naam is Kogler Bousselix, ik ben jullie host, volgende keer weer. En het is mijn genoegen om uh, af te kondigen met uh, muziek weer van The Beautiful Trouble Swap choir, dank jullie Doeg Okay, you. Thank